Ja, het is Tweede Paasdag, daarom hebben we vandaag geen reguliere nieuwsuitzending. Maar kijken we terug op enkele positieve verhalen die we de afgelopen tijd in onze uitzending hebben gehad. Weekselijks wordt er in dorpshuis De Lier in Puiveluk een maaltijd geserveerd voor senioren die gezamenlijk willen eten. Deze editie is extra bijzonder, omdat ze 12,5 een half jaar bestaan. 12,5 een half jaar is een, een lange tijd. Uh, Jook en ik zaten samen in het bestuur van het dorpshuis en dat werd verbouwd. En er was een dagactiviteit uh, nodig. En Oep staat voor.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 Nooit verzuimd als ze ziek zijn, natuurlijk, maar dat zien ze vaak. Bij zo'n feestelijk jubileum zijn veel genodigden. En bij verrassing komt er een hele nieuwe gast maken. Omdat we feest hebben, hebben we natuurlijk ook al onze vrijwilligers. Dat zijn er ook 22. En we hebben nog een aantal vrijwilligers die uh, in de coronatijd gestopt zijn. En waar we nog geen afscheid van hadden genomen. Dus die zijn er vandaag ook. Ik ben heel blij dat wij hier vandaag mogen zijn samen met de wethouder.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 Ja, het Nijma-terrein is voor Nijmegenaren niet onbekend. Een culturele broedplaats waar gefeest en gewerkt wordt... en waar de laatste tijd ook veel bouwmachines te vinden zijn. Nijma is namelijk nog steeds aan het groeien. Hoe staat het er momenteel eigenlijk voor met dit terrein? Wat ooit een spinnerij was... is nu een plek voor tijdelijke ondernemers... en wordt straks een bruisende culturele broedplaats. Het Nijma-terrein groeit snel. Een aanjager van stichting Fasum, Teun van Tevelen, geeft alvast een kijkje achter de schermen. Ja, ik vind dit een hele mooie plek, denk ik, omdat je hier echt uh, ja, het overzicht hebt een beetje over de Nijma. En We staan nu in de Fasum, We kijken hier over de, eigenlijk het Waalplein uh, heet dat, over de Waalheen, over de Watertoren, die ja, toch wel iconisch is volgens mij. Het is een... Terrein met concept, denk ik. Het zijn allemaal, we proberen allemaal ondernemers hierheen te krijgen. Er zitten nog heel veel, wat eigenlijk een soort van pioniers zijn. Een plek om te pioneren. Dat maakt dat je hier kan experimenteren, dat je hier dingen tegenkomt die je eigenlijk nergens anders tegenkomt. Op deze plek zit er nog geen in, uh, ondernemer. Je hoort ook echt uh, de leegte door die groep. Ja, ja, er mag nog wat gebeuren hier. Jazeker. Nou, er zijn wel op verschillende plekken al uh, opties. En het loopt ook super hard. Uh, maar we zijn nog wel heel hard bezig om, om, om, om er een mooie plek van te maken, zeker. Het Nijmaanterrein terrein bevat gebouwen met honderden ondernemingen. Zo zitten er bij de Fasum allerlei creatieve ondernemers, sporters, maar bijvoorbeeld ook escape rooms. Ja, we zijn nu bij Rocks uh, Escape Room. Ik denk wel dat het een beetje laat zien, de variëteit, uh, wat, wat er allemaal zit, zeg maar, qua ondernemers. Uh, deze zit er ongeveer drie, vier maanden nu. Met Fasum zijn we bijna klaar. We hebben hier aan de andere kant, waar we net op uitkeken, de Nijmakersplaats. En daar zitten echt de meubelmakers, de keramiek, potten en andere voorwerpen die ze maken. En de gemeente dacht van nou, laten we dit dan omarmen en dit gebied, de Nijma, een broedplaats maken, een plek maken voor creatieve ondernemers. En eigenlijk ben ik daar zelf ingehaakt, samen met nou, ongeveer 120 andere ondernemers hebben we gezegd van nou, wij weten wel hoe je dit zou moeten doen. En wat die ondernemers verbindt, is dat ze allemaal pioniers zijn. Samen maken ze dit fabrieksterrein tot een Nijmeegse hotspot... en niet alleen de gebouwen, maar ook de ruimte eromheen. We maken gaten in de bestaande uh, openbare ruimte... en we laten eigenlijk de natuur weer zijn gang gaan. We laten hem eigenlijk gewoon terugkeren in het gebied. Het is een experiment. We weten niet wat er terugkomt. We weten wat voor soort planten we verwachten en soms helpen we een handje. Maar eigenlijk mag de natuur weer gewoon de plek over gaan nemen. Buiten wordt het groener. En binnen wordt er al hard gewerkt aan een meubelmakersplaats. En het toffe vind ik hier zijn dus eigenlijk drie eigenaren die dit zelf gekocht hebben... ...geld bij elkaar hebben weten te krijgen om dit helemaal te gaan verbouwen. Dat vind ik wel heel tof, dat dat vanuit onderop gegroeid is eigenlijk. En wat heeft dat voor een effect op deze werkomgeving? Nou, ik denk dat iedereen die hier in de makersplaats zit eh, echt onderdeel is van de community, zeg maar. Ja, het voelt gewoon heel erg eigen. Nou, we doen aan organische gebiedsontwikkeling, zeg maar. Ik denk dat we hier nog al 15 jaar kunnen doorontwikkelen. Misschien wel langer, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat geeft denk ik de charme aan het gebied. Dat als jij in de eerste keer komt, denk je, over oh vet. Dan kom je nog een keer en denk je, hé, hey, dit is helemaal nieuw. Dat heb ik nog nooit gezien. En zo blijf je verrast worden op de Nijma. Ja, het voorjaar is begonnen en in Beuningen liet men dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo was er vorig weekend nog een modeshow op het Julianaplein. En op zondag maakte de catwalk plaats voor een heuse bierproeverij. Het was voor het eerst dat er in het dorp zo'n proeverij werd georganiseerd, dus was het even spannend of het allemaal zou aanslaan. Maar het voorjaarszonnetje deed zijn werk en maakte er toch een succes van. Ja, we zijn hier op de Eerste Beuningse Bierproeverij en uh, die hebben we eigenlijk in een paar maanden oh ja, ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, we zien het resultaat. We hebben best wel leuke, leuke, leuke brouwers bij elkaar, uh, wat slijterijen. En ik hoop dat dit wel een mooi succes wordt eigenlijk vandaag. En als ik het goed begrijp, is het ook allemaal best wel een lokaal bier? Ja, klopt ja. We hebben wat brouwers uit Nijmegen, uit Wiegen. Uh, volgens mij uit Alverna. En ja, het wordt gewoon een heel leuk, leuk feestje vandaag, ja. Amerikaanse stijlen, hoprijk, smakenvol, uh, maar ook zuurbiertjes. Uh, dat is een beetje waar je dan aan, uh, aan moet denken. Het is best wel een jonge organisatie, klopt dat? Ja, klopt ja. ja. Daarnaast is het ook leuk uh, om te vertellen, wij zijn een sociale onderneming, uh, wij, wij uh, hebben mensen een dienst die, uh, die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. En uh, op die manier hebben we een uh, ja, hele mooie bedrijfsvoering. Ik zie insectenbier. Dat is voor mij helemaal nieuw. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is uh, bier en het is verrijkt met een uh, insectenmeel. En daar zitten dus eiwitten in van insecten. En wat is dat dan voor een insectenmeel? Hoe moet ik dat? Zit er zitten echt insecten in? Of? Ja. ja, er zitten echt insecten in. En dat is uh, in dit geval de meeltrog. Nou, jongens, mijn eerste insectenbiertje. Kijk. Ik ben heel erg benieuwd. IJsseliefd. Nou, een soort van ja, proost dan. Ja. Het is wel heel gezegd. Het is gewoon een heel blondje. Het is echt, echt serieus heel lekker. <laughs> ja. Hoeveelste biertjes zit je aan? Eh uh... En ja, je bent een uh, lijstje aan het afgaan? Ja, nou ja, ja jij krijgt een stempelkaart En dan uh, voor elke uh, brouwerij dan, uh, neem je een biertje en dan krijg je daarna een pakketje mee. Welk biertje ben je aan het drinken? De Engel. De witte. De witte witte Engel. Van uh, de brouwerij De Hemel? Ja. En hoe bevalt hij? Ja, die ken ik al. Oké, okay, nou, dat is een veilige keuze. Een hele veilige keuze. Oké, okay, en hoeveel moet je er dan nog? Uh, ik zou nog... Uh... Nog drie, hè? Ja, we moeten er nog drie. Nog drie. En welke is tot nu toe je favoriet? Uh, ik, ik zal even deze proeven. Uh... Ja, deze is wel lekker. Ja, De verhalen van Asterix en Obelix. Wie kent ze niet? Ze kwamen overal in het Romeinse Rijk, behalve Nederland. Daarom besloot stripuitgever Mark de Lobby zelf het initiatief te nemen... om een stripboek uit te geven over de Romeinen in Nederland. De Romeinen deel 1, de Bataafse opstand wordt de naam van de strip. Ik heb wel uh, uh, op school van alles erover geleerd, maar dat was wel best wel weggezakt. En het meeste wat ik wist was eigenlijk van Asterix, dus uh, Asterix en Obelix. Dus dat um, was best wel weggezakt. Um, maar toen ik het verhaal las en, en uh, ook de documentaire van de NPO zag, het verhaal van Nederland, dat ging ook nog op dit in. Toen uh, was ik eigenlijk wel weer goed ingelezen. En er zit ook achter de strip een heel historisch geweten die, uh, ja, die heel goed um, docu documentatie aanleverde en allemaal dat soort dingen. Met alle documentaires die Tim kreeg over deze periode van de geschiedenis kon hij beginnen met schetsen. Al moest hij zelf nog wel een paar dingen zelf onderzoeken. Uh, nou, je gaat wel eerst een beetje op zoek van uh, ja, hoe teken je nou zo'n Romeinse uitrusting bijvoorbeeld. Uh, hoe waren de Bataven gekleed destijds voor zover ze het weten. Um, dus dat, dat is eigenlijk nog een hoop onderzoek. Dat werd al voor mij gedaan, maar ik moest het wel vertalen naar een tekenstijl. Uh, dus toen ik eenmaal wat karakters had geschetst en, en uh, dat soort dingen, toen kreeg ik de scenariopagina's binnen. Dus daar heeft de, de schrijver, die heeft dan de, de pagina al een beetje ingedeeld met wat er op welk plaatje gebeurt. En volgens uh, ga ik dat uh, netjes uitwerken in, in uh, stripvorm. Het tekenen van de schetsen voor dit stripboek kost Tim wel wat meer tijd dan normaal. Een strip als deze uh, is het best wel een hoop schetswerk en, en het moet vaak heen en weer naar de, uh, het historisch geweten in dit geval, uh, om te kijken of alle kommetjes en potjes en, en uitrusting uh, dingetjes wel kloppen. Um, maar gemiddeld met schetsen ben ik dan anderhalve dag bezig en vervolgens uh, werk ik dat er nog uit in Oost-Indische Inkt en dat kost me ook nog een werkdag. Dus zeg maar twee en half, soms drie dagen per, per bladzijde. Nu het stripboek af is, is de vraag of er nog meerdere delen komen over de Romeinen in Nederland. Uh, we zijn nog in, uh, in gesprek daar, daarover. Um, de opdracht ligt wel bij de, het schrijven om, om uh, een tweede verhaal uh, te gaan schrijven. En uh, Dat komt dan in de reeks, maar dat wordt waarschijnlijk wel een verhaal in een andere periode. weer Een andere opstand of een ander iets wat hier in Nederland uh, zich afspeelde. Als het tweede deel er ooit komt, hoopt Tim er weer aan mee te mogen werken. Het is wel leuk als je een serie start dat je er ook zelf verder mee gaat. Dus, uh, ja. Het boek zal vanaf 1 april te bemachtigen zijn in de Nederlandse boekhandels. Ja, op Dierenpark De Kleine Kern in Lent is een vierling van geitjes geboren. Op maandag 20 maart is Moedigheid Bella bevallen van de geitjes. Vorige week zijn we bij de Dierenpark langsgegaan om te kijken hoe het met de geitjes gaat. Nou Riet, uh, fijn dat wij even langs Welkom. Komen. Ja. Leuk dat er ook geitjes zijn geboren op deze kinderbedrijf. Ja. En uh, hoe vinden we het dat uh, deze kinderbedrijf een vierling krijtjes heeft gegeven? Ja, het is, het is voor ons ook heel bijzonder. Uh, normaal gesproken uh, uh, krijgt een geit één of, of, of twee, hè? hooguit. We hebben ook maar twee spenen, hè? dus de natuur ja. heeft het allemaal prima geregeld. Um, ja, mijn verbazing was groot toen ik hier smiddags kwam en de staldeur deed en vier van die kleine toetjes me aanstonden te kijken. Ik heb echt twee keer moeten kijken. Echt zo van, ja. jee, dit is ongelooflijk. Alles is gezond, alles is, uh, doet het prima, dus helemaal leuk. We zijn er hartstikke blij mee. Ja. Dus misschien wil je wel even een kijkje nemen. Ja, laten we eens gaan kijken bij de geitjes. Okay. De geitjes zijn nog gescheiden van de andere dieren, omdat ze nog aan andere dieren moeten wennen. Wel mocht onze verslaggever Jari een geitje vasthouden. Kijk. Ja. <lacht> zijn wel leuke beesten. We Wil Kan het wel proberen, ja. Nou, ze bijten niet, hoor. Nee. <lacht> Kijk, dit zijn ze. Ja, laat je maar horen, vrouwtje. Hè? Ja. De meisjes zijn, zijn het grootst. Ja? Ja. En is dit dat Is dat altijd zo bij geitjes? Nee, nee. Dat is gewoon puur toeval. En, eh... Uh... Hé, hey, de spin... Ja, en dat ben je Dus dat ben je min. Ja, dat ben je min. Ja, dat is wel een leuk geitje. Ja. Ja, maar als je nu al naar de poten van de dames kijkt, dan zie je dat het uh, stevige meiden gaan worden. Voor de verzorging is een hoop geld nodig. Het is nog niet duidelijk of alle geitjes op het park kunnen blijven. Daarom hoopt Riet dat er mensen zijn die het dierenpark willen ondersteunen. Kunnen alle vier de geitjes uh, blijven op dit park, of uh, is dat nog niet zeker? Dat is nog niet zeker. Nee, nee, dat is nog niet zeker. Dus ik, ik hoop dat. Uh, dat het stukje in de krant en dat jullie berichtje daartoe bijdragen dat mensen ons willen ondersteunen. Ja. En dan kunnen ze naar onze Facebookpagina gaan, De Kleine Kern. En daar staan ook alle foto's op, daar staan onze bankrekeningnummers op. En elk bedrag in welke vorm dan ook is gewoon welkom. En dit was het RN7 Regenieuws van Tweede Paasdag. Nu op RN7 kun je kijken naar De Streek in en wij zijn er morgen weer met een reguliere nieuwsuitzending. Tot dan!